Dag dames en heren. Grote verschillen vandaag wat temperatuur betreft in Nederland. Vlak aan zee 5 tot 6 graden boven nul. In het oosten van Nederland temperaturen rond het vriespunt. En in het Limburgse welten is het watertje natuurlijk al bevroren. En inderdaad, er zijn al de eerste sporen zichtbaar van schaatsers die het ijs hebben uitgeprobeerd. Nou, dat is iets wat je in het uiterste westen en noordwesten van Nederland niet hoeft te proberen. Meer daarover, over het schaatsen overigens in het Weerplaza Schaatsjournaal. Er zit toch wel weer wat lastig weer aan te komen. Op de satellietbeelden achter mij zien we dat Nederland vanmiddag in ieder geval vooral met zonnig weer te maken had. Maar ten noorden en westen van ons, daar zitten flink wat stapelwolken en het zijn zelfs een aantal buien. En de wegenrichting is dat dat geleidelijk aan over ons land gaat schuiven. Boven het koudere land zullen die stapelwolken en ook die buien wel geleidelijk aan gaan oplossen. Maar op de regenrader, daar zien we ze nu in ieder geval al terug in het Waddengebied. En later vanmiddag, maar vooral vanavond en aan het eerste deel van de nacht, dan lijkt het erop dat die buien geleidelijk aan het land overtrekken en dan zo'n beetje hier zullen gaan oplossen. Maar het noorden en uiterste westen van Nederland is ook vanavond weer gevoelig voor een paar buien. Met regen, een beetje hagel, natte sneeuw. Misschien in Drenthe ook wel een beetje lichte sneeuwval erbij. In het uiterste zuidoosten, daar denk ik dat het gewoon droog blijft. En dus hebben we vanavond daar de meeste opklaringen, snel dalende temperatuur elders wisselend bewolkt en plaatselijk dus een kortstondige bui die wel voor verraderlijke gladheid kan zorgen. Want in de loop van de avond zullen de wegdektemperaturen ook in het noorden en westen weer dalen tot onder het vriespunt... En dat betekent dat als er niet meer voldoende zout ligt, bijvoorbeeld omdat er eerder een regenbuitje overheen is getrokken, dat daarna bevriezing op de loer ligt. En vandaar dan ook dat er voor komende avond en nacht een code geel is uitgegeven voor gladheid. En dat geldt dan met name in het noorden en westen van het land. De strooidiensten zullen wel weer zorgen dat de bol onder controle is, maar lokale wegen, dat is toch wel een dingetje waar u extra op moet letten op eventuele gladheid. Nou, landinwaarts, daar kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan. En als dat gebeurt, dan zullen we zien dat de temperaturen zelfs weer wat omhoog gaan. Blijft het lange tijd helder, ja, dan heb je zo weer 6, 7 graden vorst te pakken. In het noorden en westen vriest het veelal licht komende nacht. Morgen hardnekkige wolken in het oosten van Nederland. Het zou wel eens een wat teleurstellende dag wat zonneschijn betreft kunnen zijn. Daarbij temperaturen rond het vriespunt. De meeste zon in het noorden en westen. Daar loopt de temperatuur in de middag kortstondig op tot iets boven het vriespunt. Er staat over het algemeen weinig wind, meest uit noordelijke richting. Nou, ook zaterdag is een rustige winternacht. In de nacht lichte tot matige vorst. Overdag met een mix van wolken en zonneschijn. Plaatselijk hardnekkig gemist in de ochtend. In de middagtemperaturen die nipt boven nul uitkomen. De wind die gaat draaien naar een zuidelijke richting. Zondag begint die wind aan te trekken. We hebben in de nacht nog met matig vorst veel plaatsen te maken. En overdag loopt heel langzaam de temperatuur op. En in de loop van de avond dan kunnen we maximumtemperaturen van 2 tot 6 graden verwachten. Overdag ligt de temperatuur lager. Dan kan er waarschijnlijk nog wel geschaatst worden zo her en der. Maar in de loop van de dag neemt wel de bewolking toe... en in de avond dan gaat het regenen, zoals het er nu naar uitziet zijn de wegdektemperaturen dan boven nul, dus van gladheid lijkt geen sprake te zijn. Het is een dooiaanval en dat gaan we morgen, volgende week moet ik zeggen, wel merken. Temperaturen gaan omhoog, dubbele cijfers, maar daarbij is het wel wat uh, onstuimig met een aantrekkende wind, veel bewolking, af en toe regen, maar van winterse perikelen, gladheid bijvoorbeeld, daar is begin volgende week in ieder geval geen sprake meer van. Tot de volgende keer.